8 redenen waarom je moet inzetten op online video. 1. Video is de toekomst. Nog steeds. Als je 20 jaar geleden je doelpubliek wilde bereiken, dan moest je een website hebben. En vandaag kan een website niet zonder video. Tegenwoordig bestrijkt online video al meer dan 80% van het internetverkeer. 2. Video is dé meest efficiënte marketingtool. We krijgen steeds meer informatie over ons heen, maar we hebben steeds minder tijd om die informatie te gaan verwerken. Als jij een boodschap wil overbrengen, dan moet je eruit springen. En daarvoor is online video het middel bij uitstek. Omdat je met video mensen zowel op een rationele als op een emotionele manier kan beïnvloeden, is het de krachtigste en meest efficiënte digitale marketingtool. 3. Video blijft hangen. Als we een tekst lezen, onthouden we slechts 10% van de informatie die erin zit vervat. Kijken we naar video, dan onthouden we 65%. Bewegende beelden zijn voor ons immers lichter verteerbaar en makkelijker te interpreteren. En daarom blijft video veel meer hangen. 4. Video trekt meer bezoekers aan. Staat er video op je website, dan heb je 50 keer meer kans om op de eerste pagina van Google te belanden. Een website met video loopt maandelijks 3 keer meer bezoekers. Bovendien blijven die bezoekers gemiddeld dubbel zo lang op je website. Bedenk een slimme titel voor je video, gebruik de juiste tags en voeg eventueel ook een transcriptie en ondertitels toe. Succes gegarandeerd. 5. Video verkoopt. Video is een investering die je gemakkelijk en snel terug kan verdienen. Een duizelingwekkende 85% van de consumenten zegt namelijk dat ze meer geneigd zijn om over te gaan tot een aankoop of beslissing na het zien van een video. 6. Video creëert vertrouwen. 52% van de consumenten zegt dat ze door filmpjes te bekijken meer vertrouwen hebben in hun aankoopbeslissingen. Video biedt je de mogelijkheid om een verhaal te vertellen waarmee mensen zich identificeren en dat ze associëren met je merk. Video draagt bij tot brand recognition en laat je toe om op één lijn te komen met je doelgroep. 7. Met video kan je ook multi-channel gaan. Online video kan je verspreiden via verschillende kanalen. Je website, je mailings, op sociale media. Als ondersteuning bij een pitch en salesmeetings, op tv-schermen in je bedrijf of op een evenement, in keynotes, in pressie- of PowerPoint-presentaties en zo meer. Een video wordt bovendien vaker gedeeld. 8. Video verhoogt de zichtbaarheid op social media. Posts met video krijgen op Facebook extra gewicht in de algoritmes en worden daardoor ook hoger geplaatst dan posts met gewone tekst of links. Zet je in op video, dan ben je veel meer zichtbaar op sociale media. Ben je zelf nog op zoek naar een partner om jouw videostrategie te gaan helpen uitwerken? Laat het ons dan weten!